Vandaag schrijven we zes uur lang aan een stuk brieven naar premiers, presidenten en ministers over heel de wereld. Om te vragen om mensenrechten schendingen te stoppen in hun land. Wat do we we Er wordt wel eens gevraagd of we onze schrijfacties echt wel nut hebben, en dat is ook zo. Een op vier van deze acties. Uh, montatie positief, folterpraktijken stoppen, deelstoffen, oude stelstraffen en bepaalde mensen worden gewoon vrijgelaten.